Welkom terug bij Jan de Kerbioman. De vorige keer hebben we gezien hoe we de remmen gedemonteerd hebben van de Seat, de voorremmen. Deze keer gaan we het schoonmaken en spuiten. Ik kies er nu alleen voor om de remschijven te stralen en niet af te draaien. De remschijven zijn mooi vlak paar kleine hele kleine groefjes in maar die vind ik te klein om om daar voor de schijf af te draaien en, en ik vind de de de hoest die erop zit vind ik ja vind ik veel belangrijker dat die eraf is dan dan de groefjes ze dus zijn zo minimaal dat ik dat ik zeg van nou dat, dat hoeft niet had trouwens wel kunnen. ik heb daar de apparatuur voor, dus uh, dat, dat, dat is verder niet het, het, het probleem. Maar vandaar dat, we nu, dat ik nu alleen, alleen de boel straal en, en dat dus, dus voldoende zijn. De, de schrijveren worden wel iets ruwer van, maar ja, bij een paar keer remmen is dat ook wel een heel eind weg. En, uh, als het wat rubber is dan kan ook de blok en de, en de remschijf mooi op elkaar in, in eh, er, komen nieuwe, er komen nieuwe remblokken op. Dus eh, ja, dan, dan slijt dat mooi op elkaar in. Alle onderdeeltjes opgehangen, afgeplakt. dat gespoten kan worden. Alles uh, netjes gespoten zodat het uh, straks ook mooi, uh, ja, mooi weer onder de auto zit en, uh, en niet, niet zo snel meer gaat roesten. De binnenkant van de remschijven, het contactvlak, moet ik nog wel even schoonmaken omdat het uh, ja, hier tegen de, tegen de naaf aankomt. Uh, ja, te tegen de navel komt en uh, uh, ja, dan moeten we vlak tegen elkaar aan zitten. De navel ben ik uh, nu schoon aan het maken, die ga ik verder niet spuiten. Ik, er komen denk ik wel nieuwe uh, wielagers in, want aan de rechterkant zit er een zwaar punt in. Dus uh, ik heb besloten om er nieuwe wielagers in te zetten. was uh, netjes schoon uh, aan de, deze kant valt het wel mee maar aan de andere kant was het ook wat, uh, wat vettig het was wat vet uit het, uh, het wielager gekomen vandaar dat hij ook wat uh, ja een zwaar punt in zit. ik denk dat die, uh, ja, hij hij de, de andere kant is gewoon versleten deze kant is, is eigenlijk nog niet zo goed maar ik ga ze allebei vervangen gewoon met, met met rijmreiniger en een busseltje, gewoon even het, het losse spul, het losse stof eraf, en alles weer netjes, schoon, dan kan ook straks gewoon alles weer netjes gemonteerd worden, de, de, de, de mooie gespoorde remklauwen steunen. de remklauwtjes zeker die aan, aan die ik die, die net die met het busseltje aan het poetsen was. Goed schoonmaken. Ja, even goed alle stof eraf. Gewoon dat alles weer, weer netjes is. En, en ja, alle glijvlakken goed schoon. Gewoon dat het daar ook allemaal weer goed werkt. Niks vast zit. En dat we weer goede remmen hebben. Dan kun je nog een beetje zien dat er nog wat roest op zit. Daar. En door met het borsteltje over te gaan. Volgens mij pak ik nu even, even een staalborsteltje. Die is wat, wat harder en dan gaat de roest wat, wat beter ermee af. En, en zo gewoon alles netjes. Ik moet het schoonmaken omdat het allemaal weer goed werkt. Mensen, dit was het weer voor deze keer. De volgende keer gaan we verder met de achterremmen of de wielagers. Het ligt er een beetje aan hoe snel de wielagers binnen zijn, maar dat zien we wel. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!